Goedemiddag studenten, ik ben Marielle Verijn van Learning Rocks. Ja, dit is even een andere manier dan dat ik bij jullie live op bezoek ben. Maar ja, het kon even niet anders en in het loop van het filmpje zul je ook wel begrijpen waarom. Uh, ik stel me eerst even voor en dan stel ik even mijn collega voor, Karen Winters. Uh, nou, ik ben vooral uh, ik heb, ik ben een onderwijsondernemer en ik heb echt een hart voor... Uh, digitale ontwikkeling en innovatie. En ik heb samen met Karen Winters Learning Rocks, en dat is een bedrijf dat zich vooral bezighoudt met e-learning en uh, academisch op te zetten voor uh, scholen. Uh, daarnaast ben ik uh, expertcoach in het zuiden des lands voor Stichting Leerkracht. En dat doe ik twee dagen per week. Daar begeleid ik teams op uh, onderwijsverbetering. Uh, dat is ontzettend mooi werk, van elke dag een stapje beter. En als laatste heb ik nog een aantal werkzaamheden buiten het onderwijs... waar ik ook teams begeleid in het verbeteren. Dus dat is eigenlijk wat ik doe. En nu zal ik even mijn collega voorstellen, Karen Winters. En dan ga ik nu even opzij. Nou, hier zie je mijn gewaardeerde collega, Karen Winters. Karen woont in het noorden en ik in het zuiden. Dus ja, we zien elkaar eigenlijk uh, niet heel veel. En toch zijn wij uh, samen uh, eigenaar van Learning Rocks, onze VOF. En uh, over Learning Rocks komen we nog meer te vertellen, want uh, daar gaat de opdracht ook over. Tevens is zij ook uh, werkzaam bij Stichting Leerkracht, waar zij ook werkt in het noorden als expertcoach. Ook begeleidt zij andere teams nog in het onderwijs bij ontwikkeling en verandermanagement. Zij is trainer bij Scrum at School, waar zij scholen begeleidt in het Scrum werken. En uh, zij is ook nog redacteur van het Blad Viver. En het Blad Vieve houdt zich vooral bezig met onderwijsinnovaties, uh, vooral ook op het digitale vlak. Dus ja, je ziet hoe... Ja, Karen is een echte duizendpoot en uh, ik zou ook niet weten wat ik zonder haar moest. Dus dat is even over Karen Winters, nu het vervolg van jullie opdracht. Zo, ik ga snel verder. Ik wil jullie eerst even iets vertellen over Learning Rocks. Want hoe is dit bedrijf ontstaan? Karen en ik kwamen elkaar vaak tegen op trainingen, op studiedagen, landelijk... Uh, daar gingen wij weer voor een groep docenten staan, waarbij je ziet dat een deel van de docenten heel enthousiast is en uh, fijn mee kan volgen, maar een heel deel eigenlijk uh, het te moeilijk vond of niet uh, gemotiveerd was. En de effectiviteit van zulke studiedagen waren ontzettend laag. En toen hadden wij zoiets van, yes, dat moet afgelopen zijn, wij gaan... Online leeromgeving ontwikkelen voor scholen waar, uh, waarin wij willen dat docenten uh, zelf gemotiveerd zijn en zelf aan de slag kunnen in eigen tijd en ook altijd weer even terug kunnen kijken wat was het ook alweer. En zo is eigenlijk Leerlijn ICT ontstaan. Uh, daarnaast uh, ontwikkelen wij ook academies voor andere organisaties. Uh, onze bijvoorbeeld Zicht in Leerkrachten ontwikkelen wij nu een leerkrachtacademie voor. Dus dat zijn eigenlijk de twee poten van Learning Rocks. En uh, nu ga ik verder met de opdracht. Hey, we gaan uh, verder met de opdracht. Uh, de opdracht is dus voor Leerlijn ICT. En uh, ja, ik ben ontzettend blij dat jullie ons willen begeleiden. Uh, wij zoeken echt een, uh, een communicatiebureau die uh, een, een smart plan opstelt. Uh, dus het moet uh, uh, handbaar zijn, omdat wij natuurlijk twee ZZP'ers zijn die naast dit bedrijf nog heel veel andere taken hebben. Dus dat is een flinke uitdaging. En voor wat zoeken wij het nu voor Leerlijn ICT? Dat is onze leeromgeving voor docenten. En onze stakeholders zijn besturen die ons benaderen, scholen, directeuren van scholen, maar ook docenten individueel kunnen bij ons uh, eigenlijk een module kopen in de webwinkel. Dus uh, nou, ik kijk nog even op mijn blad. Um, even kijken. Wat wij dus eigenlijk willen is dat wij... We hebben bestaande klanten in onze leerlijn ICT. Dat zijn er nu 279. En uh, een deel daarvan is geworven door een actie. En dat is de actie met de AVG-module. Die was gratis en dat heeft ons uh, heel veel nieuwe potentiële klanten opgeleverd die dus uh, zijn ingelogd bij Leerlijn ICT. Dus we zijn nu met 279 klanten. Dus uh, de opdracht is eigenlijk voor klanten die in onze Leerlijn ICT zitten, maar nog niet een, uh, betalen, om te kijken hoe kunnen we deze klanten triggeren om verder te gaan in, in, in uh, de Leerlijn ICT. Uh, verder willen wij natuurlijk nieuwe klanten uh, aantrekken. Dus ja, een, een leuke uh, actie bedenken weer om met nieuwe klanten weer aan de slag te gaan. Nou hebben we een nieuwe actie al zelf bedacht in de Week van de Mediawijsheid... Uh, dan gaan wij aan de slag met de actie uh, voor uh, de escape room die wij ontwikkeld hebben. En dat wordt ook in die week een gratis module. Dus dat zal ook weer tot toenadering uh, zijn van heel veel nieuwe klanten. Uh, en uh, we hebben natuurlijk ook nog echt onze bestaande betalende klant die wij natuurlijk ook tevreden moeten houden. Dus ja, eigenlijk hebben wij drie soorten klanten. Nieuwe klanten, klanten die niet betalen maar toch in onze leerlijn zitten en betalende klanten. En daarin moeten wij natuurlijk een, een goed strategie bepalen van hoe gaan wij deze mensen benaderen en hoe gaan wij ze tevreden houden, maar ook hoe gaan wij nieuwe klanten aantrekken. En voor ons is het belangrijk dat dat niet een plan wordt met elke dag een uur werk, want dat hebben wij gewoon niet. Het moet een smart plan zijn, het moet een creatief plan zijn, het moet een online plan zijn. Dus uh, we gaan niet uh, persoonlijk bij scholen langs, dat is echt uh, no-go voor ons. Uh, dus het moet een smart plan zijn, uh, gebruikmakend van uh, digitale middelen, uh, van Twitter, van LinkedIn, uh, noem maar op, van uh, bijvoorbeeld Instagram, als dat bij onze doelgroep zou passen. Dat is een beetje aan jullie. Maar uh, uh, maximaal één keer per week of twee keer per week dat wij uh, hier aandacht aan kunnen besteden en niet meer. Dus ja, dat wordt een uh, goede uitdaging voor jullie. Dus ja, ik hoop dat jullie nu genoeg uh, uh, inhoud hebben. Voor het communicatieplan. En zo niet, dan uh, ben ik altijd uh, te benaderen via telefoon of via Skype. En uh, ja, ik wens jullie superveel succes. En ja, ik hoop uh, snel jullie ook te leren kennen. Uh, dus misschien kunnen jullie zelf ook even een filmpje maken uh, waar je jezelf voorstelt. Dat zou ik wel heel erg tof vinden. En uh, ja, tot snel! Hou je nog een soort nawoordje? Uh, dit is onze website, Leerlijn ICT. Hier zie je een aantal kenmerken. Belangrijk is om te weten dat wij uh, mensen belonen met badges, dat wij memberships hebben, dat iedereen start in een membership Robijn. En dat men zo, hoe meer uh, modules je af hebt, hoe hoger... Uh, Membership en hoe meer toegang je krijgt tot de modules. We hebben de mogelijkheid tot gepersonaliseerde pagina's voor klanten. We werken met Active Campaign, een software om online campagnes op te zetten en te automatiseren. Ik wil jullie uitnodigen om te registreren in Leerlijn ICT en dan maken wij een speciale groep voor jullie aan waar wij in een forum ook kunnen communiceren en vragen aan elkaar kunnen stellen. Um, verder hebben wij uh, social media, uh, Twitter hebben wij alle twee. Uh, Facebook heb ik weggegooid, maar we hebben geloof ik wel een zakelijke Facebook, maar daar doen wij nog niks mee. Uh, LinkedIn gebruiken wij vrij veel en Instagram. Um, nou, dus uh, dit is even nog een soort nawoordje en uh, heel veel succes!